Morgen Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam, de. Oh, het is voor mij ochtend half zes in de ochtend geloof ik ongeveer. Maar uh, ik ben weer aan de wandel en ik heb afgelopen weekend een super weekend gehad. Maar jullie gaan nu een video zien van het weekend daarvoor. Uh, toen heb ik gewandeld bij de nieuwe Dortse Biesbos. Superleuk! Allerlei dieren tegengekomen, praatje meegemaakt, hartstikke gezellig. Die video komt nu. Veel kijkplezier. Maar voordat jullie die video gaan zien, hebben jullie mijn rap al gezien. De, zo niet, dan moet je even naar de YouTube kanaal van Sanji Nutby, Dat is S-A-N-G-I-E. Sanji Nutbee. Ik zal de link eventjes weer uh, hieronder plakken. Want ik heb voor haar een rap gemaakt in verband met de summer swap. En uh, die moet je even gaan kijken. Komt nu de video. Sorry voor de onderbreking hoor. Goedemorgen. Gisteren was het uh, zaterdag. En toen regende het als een malle. De hele dag door. Dus ik heb niet gewandeld. En ik moet zeggen, eigenlijk miste ik het gewoon. Dat ik dacht van, ja maar ik wil gewoon graag. Maar het gaat niet. Althans het gaat wel, maar ik doe dat niet. Nee, ik moet het wel leuk vinden. Want anders... Uh, ja, anders doe ik het niet. En nu had ik mijn zinnen vandaag gezet op uh, wandelen op een hele andere plek. Even een stukje rijden. Het is nog niet het beste weer. Het is niet koud, maar wel een beetje vochtig. Maar ja, dat uh, zien we dan wel hoe dat gaat. Ik heb andere schoenen aan, want ik weet niet wat het weer gaat worden. En als ik dan met mijn gympies uh, loop, dan denk ik dat die drijfnat nat worden. Daar heb ik ook geen zin in. Dus ik stap uit en ik ga kijken of ik mooie beelden voor jullie kan maken. I couldn't sleep last night, my mind was somewhere else, and I tried not to wake you up from dreaming. How do I tell you that it's all because of us? I'm awake, and because of what? Dat is nou wel weer jammer hè? Gaat het weer regenen. Uh, nou, het is weliswaar een beetje zachtjes, maar leuk is anders. En ik probeer een beetje wat meer kilometers te maken vandaag, omdat ik die gisteren gemist heb. Dus, uh, nou, ik zeg, te passen erin. Het is al de tweede week hè? Veel parkeerplek, je kan hier van alles, kano, bootje varen, veel lopen. En het is een mooie omgeving. Het, regent. het is niet koud. Ik heb wel een regenjas bij me, maar die ligt in de auto. Slimmet. Ik ben Ik heb geen idee of mijn apparatuur tegen al dat water kan. Ik kan er wel tegen, maar mijn apparatuur misschien niet. Zie we er dan wel weer. You Ik heb het wel goed ingeschat dat ik geen gimpjes aan had moeten doen. Want uh, ik heb uh, ook met deze schoenen een beetje natte voeten. Nou, ik zie er sowieso helemaal niet uit nu. Maar dat boeit niet, hè? Nee. Want ik ben helemaal één met de natuur. En misschien. Stink ik ook wel heel erg, want gisteren heb ik op tv gehoord dat als je wilde dieren wil zien, dat je geen parfum of zo op moet doen. Nou, ik ben dus zo uit bed gerold en hup, mijn kleren aan. Dus ik denk dat ik enorm stink. Maar dat boeit niet, dat ruiken jullie toch niet. Dan ga ik hierheen en dan ga ik naar die uh, familie uh, koe. Tenminste, dat denk ik dat dat koeien zijn. En anders niet. Kijk nou waar ik ben jongens, ja de selfie stick is nog kapot. Dus die heb ik niet. Maar jullie hebben wel een enige indruk. Het is hier echt hartstikke mooi. Als je van wandelen houdt, Biesbos. Dordrecht. Super mooi. Kijk. is toch een plaatje dit. En daar in de verte. Die kant ga ik op. De witte koeien. Die geven witte chocola. Maar ik zie hier een bruggetje. Daar ga ik eerst overheen. Kijken waar ik uitkom. Weten waar mijn auto is. Ik heb geen idee meer. Mijn gevoel zegt dat ik deze kant op moet. Hey, hoeveel kilometer heb ik eigenlijk al gehad? Even checken. Nog 900 stappen, dan heb je je doel bereikt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, hè? dat gaan we niet doen. We gaan lekker doorstappen. Ik moet sowieso nog naar een auto, en ik heb geen idee waar die is. Ik denk dat ik zo naar mijn auto loop, op deze manier, deze kant op. Ik heb geen idee, maar ik denk het wel. Maar ik geloof dat ik hier dood op een dood punt uitkom. Geen idee, we lopen gewoon door. Die extra kilometers maakt ook niet uit, hè. Maar de weg houdt hierop. Oh, last in het middle of nowhere. Ik ben er nog niet helemaal, dus we lopen nog een stukje. Ik was al bij de auto, die had ik inmiddels gevonden. Maar we lopen nog een stukje door, even zonder de gimbal. Dat ga je gelijk zien natuurlijk aan de beelden. Die stuit er al zijn mallen nu. Ik heb vandaag dus iets meer gelopen, kijk. Want normaal zet ik hem op 5 kilometer, maar ik had hem nu op 8. Oh, nou heb ik bijna 8 kilometer. Oh, en als je het mooi vindt, als jij ook de beelden mooi vindt, net als ik. Doe even een duimpje omhoog. Dank je.